Den Haag staat uh, op zijn kop. Het is Prinsjesdag, maar wij gaan de traanreden doen. En Zelf heb ik ervoor gekozen om, uh, om de corporate greed in karakter uh, te brengen door middel van deze outfit. Ja, en ik heb ook uh, natuurlijk uh, de nodige kolen bij me. Ja, we kunnen er niet vanaf. Laten we nou, alsjeblieft, ophouden met die onzin. Het is dus gewoon een goed spul. We kunnen er nog jaren mee vooruit. En al die onzin, het klimaatverandering is allemaal, allemaal onzin, weet je wel. Laten we gewoon zo houden als het is. He? Gezond, leuk, lekker. Toch? Uh, zijn, er, zijn er ook wel andere figuren? Zijn dat allemaal jouw collega's die, uh, die, ja, die er zijn? Ja. Of, uh? ja, nou het zijn allemaal uh, figuren eigenlijk uh, die iets te maken hebben met klimaatverandering. Dus we hebben. Uh, ik heb een jaguar gezien, Moeder Aarde gaat de gaat de houden. Uh, hier komt een, uh, ja, een vliegend diertje voorbij. Dus uh, ja, en ja, het wordt even afwachten of we het ook echt gaan, uh, gaan doen op de locatie. Oké, okay, die locaties. Uh, wat is de locatie? Je mag het zeggen, wordt toch later gebruikt? Het is. Uh, voor de kerk, voor de voor het paleis, uh... het is voor, ja, voor het paleis. Het ja, voor ja. het ja. paleis. Paleisfontein. Ja. Dus. Uh... Oké. Okay. Uh, en wat over jou dan? Uh, hoe ben je zo uh, hierbij betrokken geraakt bij uh, XR? Ja, ik heb uh, met XR een, een tijdje de kat uit de boom gekeken. Wordt dat een beetje? Uh, Wordt dat word een beetje kriebelig van logos en zo? Mensen die allemaal heel erg met logos gaan zwaaien. Dus uh, ik ben me gaan verdiepen en toen wel begrepen dat, ja, dat er gewoon een goede, goede basis is en een uh, gedecentraliseerde manier van opereren die me heel erg bevalt. Waar, waar je eigenlijk echt je eigen initiatief kan nemen en waar heel erg gelet wordt op veiligheid en toch ook gewoon ervoor gaan, ook al betekent dat dat je je niet houdt aan de, aan de wet altijd. Dus uh, ja, ik vind het echt een uh, actievoer 2.0, uh, ja. wat hier gebeurt. En je vond het nodig om in actie te komen? Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik denk dat, dat, dat ik dat niemand hoef uit te leggen waarom, waarom actie nodig is. Het is bizar dat met bijvoorbeeld de corona, dat, dat, dat de maatschappij heel snel kan schakelen. En dat met iets wat zo belangrijk is, dat er zo getreuzeld wordt. Hou op. Doe iets. Weet je wel, wordt wakker en het lijkt wel alsof iedereen nog een soort half in slaap is. en De politici die denken alleen maar korte termijn. Ja, wanneer, door wie kan ik weer herkozen worden en uh, welke plannetjes voor de korte termijn kan ik poneren zodat ik weer populair ben. Dus uh, het is heel zorgwekkend. Uh, een van de thema's voor vandaag is de burgerberaad, of dat is het uh, thema? Ja, burgerberaad. Uh, als de politiek het af laat weten, dan, uh, dan moeten de burgers in actie komen. En, en het is ook gebleken dat burgers zich eigenlijk heel goed realiseren dat er een, een ramp zich aan het voltrekken is. Alleen, de, ja, die moeten ook het voor het zeggen krijgen. En uh, de burgerraad is daar een instrument uh, voor. Uh, nou je zei, heb je al eerder, eerder acties gedaan? Uh... Uh, nou, ik ben, uh, ja, ik ben met, uh, met de laatste actie bij, het, uh, ja, bij de, de opening van de september rebellie ben ik ook uh, betrokken geweest. Uh, maar vandaag is wel een beetje mijn vuurdoop in die zin dat uh, er een kans staat dat ik gearresteerd word. En hoe, uh, hoe voelt dat? Ja. Het is niet iets waar ik uh, per se zin in heb natuurlijk en het is ook een beetje een moment van de waarheid in die zin dat ik gewoon nu moet beslissen van ja hoe belangrijk vind ik dit en ben ik bereid om daarvoor de wet te overtreden en ja mijn antwoord daarop is volmondig ja want ja ik kan mezelf anders ook niet uh, in de spiegel aankijken als ik er zo uitzie. Ja. Oké, okay, nou, uh, heel veel succes zodat Dankjewel. En, uh, ja. ja, ik na de actie. Ja, worden. ik hoop uh, in, in, goede, in goede vrijheid. Ja. <laughs> Oké, okay, super, dankjewel.